De Moerad Intensive Sea Peel is een verhelderende peeling met glycolzuur die jouw huid weer laat stralen. Heb je een keer wat slechter geslapen of ziet je huid er net wat vermoeider uit, dan is deze peeling perfect voor jou. Je brengt hem gewoon in de ochtend aan, je laat hem 10 minuutjes zitten en daarna spoel je hem gewoon af. Het voordeel is dat de producten die je daarna op gaat doen, gaan veel dieper de huid in en hij zorgt ervoor dat hij jouw huid weer laat stralen.